Hallo mensen, leuk dat je kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSPD van moor En vandaag ga ik pad met Wim. En Wim gaat in deze T6, gemaakt door Ministerie van Mods, is hij al gereleased? Nee, dat is hij nog niet. Kun jij die krijgen? Ja, dat kan wel alvast als je een beta wilt testen. Uh, en dat uh, kun je doen door nee, geen Patreon meer te worden, maar wel op uh, de Ministerie van Mods Discord even te joinen. Linkje staat in de beschrijving. En daar uh, via die weg kun jij... Um, een eenmalige betaling doen en dan kun je in ieder geval al toegang krijgen tot de work in progress zus dingen iets die ze al hebben gemaakt waaronder de t6 maar ook een hele vette ambulance die uh, jullie ook al hebben gezien op mijn kanaal dus uh, ik zeg toen daar komt een gestolen voertuig voorbij uh, hopelijk wordt er snel een melding van gemaakt, want voordat ik ben ingestapt en achteraan ben gereden is hij al weg, dus we gaan we niet achteraan. Wat ik wel nog moet gaan doen is ik praat heel snel, hè, merk je het leuk. Ik merk het ook, ik heb geen red bull of iets op. Ik moet even zorgen dat ik in ieder geval mijn uh, wapenstok heb. Want dat uh, was ik alweer uh, vergeten. Maar ik heb er in principe wel al aan gedacht, um, of ik ben alweer een stukje verder, dat ik namelijk um, inmiddels wel weet dat je het kunt aanpassen. Uh, maar hoe weet ik nog niet dus ik zorg even tot de klok want die hoeven wij in principe niet weer weg is de shotgun ja die hoeven ik ook niet maar die komt toch wel terug dus we hebben nu een uh, walter p99 een taser een zaklamp en wapenstok en hopelijk een brandblusser, nee die hebben we ook nog niet die gaan we ook niet nodig hebben maar we gaan hem toch maar uh, even erbij pakken en dan zijn we klaar om de straat op te gaan we zijn ingemeld de meldingen zijn er nog niet gekomen het begin misschien rustig. We gaan even voertuigcontrole doen. En dan kunnen we vertrekken. Zo, we zijn klaar met voertuigcontrole. En dan gaan wij lekker de straat op. Er zijn wat nieuwe call-outs. Uh, toegevoegd in game dus ik ben benieuwd of we die ook vandaag gaan treffen treffen we ze niet dan zorg ik er wel voor dat we ze gaan treffen dus komt helemaal goed in ieder geval in ieder geval beginnen met de patrouille en kijken wat de dienst ons gaat brengen Citizens reporting medical aid requested Eerste prio-1 melding van de dienst is een ongeval met uh, letsel. Beknelling onbekend. Oh, ze gaan knokken. Geloof ik. Hoi, blijf even staan, meneer. Hoi, hey, kom maar even hier. We hebben trouwens een GoPro om, hè. Gemaakt door Daan. Shout-out naar Daan. Hoi, hey, blijf even staan. Wat is er gebeurd? Alles oké okay met jullie? Met jou dan? In dit geval? Mijn rug doet een beetje pijn, maar ik denk dat het wel uh, oké okay is. Dan nou, denk ik dat niet als je pijn hebt. De man de roept, nee, ik ben niet oké. Okay. Uh, wacht even. Nee, hey, hey. Gasten, kom nou eens hier. Jullie gaan niet vechten. Ik weet niet. Meewerken. Kom op. Anders zorg je ervoor dat je rug dadelijk pijn doet. Stoppen nu. Hey! Oké, okay, nou wat een mantees erin zet je. Wie niet luisteren wil het voelen. Wacht, nee, wacht. wie niet luisteren... Jij ook. Jullie gaan gewoon beide even naar het bureau mee. Ik weet niet wat er allemaal aan de hand is. Maar ik zei hem verkeerd. Wie niet luisteren wilt moet voelen. Ik zei geloof ik wie niet luisteren wil, wil voelen. Maar dat klopt niet helemaal natuurlijk. Jij bent aangehouden. En jij bent ook aangehouden. Jij gaat gewoon even met mij mee. Jullie gaan beide gewoon even met mij mee puur om even uit te zoeken wat hier allemaal aan de hand is. Want de emoties liggen, zitten blijven nog hoog. Dus ik ga er nu niet achter komen wie uh, wat heeft gedaan. En ik weet niet of ik een eerlijk uh, antwoord ga krijgen. In ieder geval een flinke aanrijding geweest, dat is wel één ding wat zeker is. Kijk of takenwagens komen. Eén collega vraagt om een assistentie. Uh, Eén uh, verdachte is al opgepikt. De andere wordt ook zo opgepikt. Zo. Ook okay, al je Audi. Nou, nou, nou. Ja, we moeten geloof ik niet touw service hebben, maar truck dan komt hij tenminste wel Zo, er komen twee takelwagens. en wij ronden hier het incident af en we gaan we met vervolg ze moeten wel nog even laten of gaan blazen op het bureau dat heb ik ze allemaal niet laten doen ik stond er alleen voor met twee vechtende mannen of in ieder geval eentje die vocht Meer handig als je eentje van de landelijke ene dag die je hebt en nog een noodhullenbusje. dan vraag je er natuurlijk om om even en volgtekentje te krijgen. Kom maar, Moet je rijden ook nu? Heb tje groen? Kom op dan. Goed dag meneer. Hey. We hey. gaan rijbewijs van de zin meneer. Ga ik even controleren. Die is verlopen. Dat is niet mooi. Weet je dat je rijbewijs is verlopen? Hij zegt, ik dacht alleen dat je rijbewijs moest verlengen als je uiterlijk was veranderd. Nee, dat is natuurlijk niet zo. En waarom die burn-outs? Wat de fuck gaat jou daar dan? Meteen een toontje, hè? Goed, je gaat. Driving on an expired license. dat is gewoon expired license. And... Ik weet niet of burn-out hierbij stond. Uh, ik geloof het niet, hè. Uh... Dat is gewoon careless driving. Hoppakee. Dat pittige. Krijgt twee bekeuringen van mij. Ik mag uitstappen. Ik mag in ieder geval niet Don't verder rijden. Ik ga ze even uitschrijven. Ja, dat dacht ik toch ook. Ja, precies. dat We een disturbance Maar we een meldje van een persoon die op een uh, terrein loopt en hij wil het terrein niet verlaten, hij mag er blijkbaar niet komen, dus uh, dan gaan we even kijken of die persoon nou daar wel weg krijgt en eventueel moeten aanhouden, wilt u niet luisteren. Dus gaan we even naartoe, niet met spoed, tenzij de situatie verandert, maar uh, dan zal de meldkamer uh, vast wel weer een belletje krijgen. Of ja, ik denk ook dat dat gewoon standaard is wat een politiemeldkamer zegt. Van mocht de situatie veranderen, bel gewoon meteen 1 en 2 terug. Dit wil ik nog gewoon even laten zien. Zag er wel verder uit. Zoiets iets pakken? Nou, we hoeven ik te pakken eigenlijk, hè? maar goed. Het moest geloof ik op de Griekse ui. Oké, okay, dus de de. deze gast zegt bedankt voor. Oh wacht even. Ja, oké, okay, duidelijk. Ik zal het zo vertalen. Ja. Ja, goed meneer, we hebben deze wel aangehouden. Ze dus gaat even met mij meemerken. Uh, mag ik even omdraaien. Handen op de rug doen gaan je meewerken of uh, moeten we moeilijk maken? Nee, niet de security card. Oh my god. Nee, nee. Oké. Okay. Ja, wacht maar even. Gaat voor goed hier. Ik merk het alweer. Jij. Jou moet ik hebben. Ja. Jij bent aangehouden. Je gaat even met mij mee. Je mag even omdraaien, handen op je rug. Ik ga je handboeien omdoen. En ik uh, vraag even mijn collega of hij jou even kan komen ophalen. Even hem losmaken. Totally Hij right <laughs> okay. was, eh, was namelijk niet bedoeld dat jij werd aangehouden. Maar dat snap je vast ook wel. All right. Off you go. En voor jou. Ik ga je nog even fouilleren. Heb je nog dingen bij je niet bij mag hebben? Ik zou het maar beter zeggen. Anders krijg je dan een wapenstok in je nek. Waks... Wa wauw. Wapenstok in je nek. Zo. Ging soepel. Hè? Het gaat echt soepel vandaag. Uh, oh, nou ja. Nou goed, dat is zijn recht om dat bij te hebben. Ik zou het zelfs niet meenemen, maar ja, wie ben ik? Hè? Um... Zo, goed. Wat was het verhaal? We komen hier aan. De beveiliger zegt van agent, bedankt voor het komen. Uh, deze persoon hier uh, die uh, was betrapt tijdens het uh, stiekem rondkijken hier op het terrein terwijl er een film uh, shoot bezig was. Um, die persoon zegt erop na, dat is niet waar, agent. Ik heb uh, gewoon toestemming om hier te lopen. Um, echter zegt de die gast de security guard zegt weer van ja nee dat is dus niet zo want ik heb jou gewoon meerdere malen gevraagd het gebied te verlaten en dat heb je niet gedaan. Rob Wim zegt naar nou, Luister omdat je meerdere malen bent verzocht het gebied te verlaten en omdat je dat niet hebt gedaan ben je bij deze wel aangehouden. Nou en vanaf dan uh, hebben jullie natuurlijk gezien wat er verder gebeurde. Hij is dus aangehouden en hij gaat met mij mee naar het of met mijn collega mee naar het bureau. Hij is gevierd. hij had alleen een deel erbij zich. Ja, nogmaals, dat is voor hem zijn keuze. Uh, dan moet hij zelf weten. Uh, nee, wat schijnt nou bij mij erin zit hier gek. Wij gaan in ieder geval weer door. Mogelijke uh, huiselijk geweld melding. Ik weet niet hoe ernstig de melding wordt ingeschat. Krijgen we helaas niet van de meldkamer te horen. Dus we gaan een beetje wel uh, spoed erachter zetten. Dat het nog gaande kan zijn. Nou, hier kunnen we echt niks anders dan even wachten. Maar ja, huiselijk geweld dat is natuurlijk uh, iets uh, wat uh, redelijk veel voorkomt in Nederland. En uh, grotendeels van de tijd hebben we het waarschijnlijk nog niet eens door. Dat het ook gewoon bij familie en vrienden misschien wel gebeurt. En buren. Uh, dat verwacht je natuurlijk niet zo snel. Uh, maar het gebeurt wel nou ja, als de buren en of iemand anders het er wel, zo, het dan wel merkt. Dan lijkt het me wel verstandig dat je als het echt niet anders kan de politie belt. Um, je kunt er geloof ik ook gewoon een echte tiplijn voor bellen. Meld misdaad aan. Nee, wauw. Meld huiselijk geweld. Dat kun je gewoon bellen, meen ik. Ook naar kinderen natuurlijk. Er uh, zijn reclames van op tv. Is dat niet sieren, denk ik? Uh, maar ja, het komt dus nogmaals vaker dan dat we denken. Waar wachten we nu op? Ja. Eigenlijk netjes op rood licht. Maar nogmaals, ik wordt iemand in elkaar gemapt met een hamer ofzo. En dan komen wij er lekker maar om ons doodumakje aan. Aan de ene kant hadden we anders wel van de meldkamer te horen gekregen dat het, het snel moest. Aan de andere kant weten we echt niet wat we daar aantreffen. Traf hier te gaan met gele verlichting eronder. Maar dat mag niet. Dat hebben ze allemaal een beetje, hè? maar ik komt nu door de zon geloof ik. Maar deze is even duidelijker. Jo. Zo, daar zijn we dan. Ik zie een mevrouw hangen en een meneer staan. En even kijken wat hier allemaal aan de hand is. Graag, Oh, meneer. Ik wil even door die, die hamer direct laat vallen. Even neerleggen. En geen rare dingen doen. Ik heb mijn taser. Ik ga hem gebruiken. Ja. Ik wil die hamer even neerlegt. Hij is wel even aangehouden. Ik wil even onderzoeken. Wat hier allemaal gaande is. Oké. Okay. Even hier blijven staan. Ik mevrouw, wat is er allemaal gebeurd? Hallo, kun je me vertellen wat er is gebeurd? Uh, mijn man kwam thuis. Hij was een beetje uh, sipjes van het werk. Kun je me vertellen wat erna gebeurde? Uh, hij was ineens weg naar de garage en hij komt terug met een hamer. Oké. Okay. Um, en heeft hij jou aangevallen ofzo? Uh, toen hij terugkwam? Ja, dat heeft hij gedaan. Oké, okay. goed. Nou, nogmaals, dan is die man bij deze dus aangehouden. Oké. Okay. Dankjewel, dat is al informatie die ik nodig heb, zegt Wim. En jij blijft staan. Ik ga even tussen staan voordat die mevrouw nog aanvalt. Hello? Hebben we nog dingen bij je niet bij mag hebben? Ik ga je even fouilleren. Die mevrouw heeft blijkbaar geen... Uh, die belt zelf veel familie ofzo. Ze heeft verder geen uh, ambulance nodig. Uh, even een pen bij. Zippo Lighter Weet ik even niet wat dat is, ook wel eens een seksueel speeltje En die Spoon Geen idee wat dat is, maar het is semi-illegaal geloof ik Het mag niet helemaal Goed meneer, ik ga je overbrengen naar het bureau uh, Op basis van mishandeling Eén collega vraagt om uh, assistentie. assistentie Ja, voor wapen zit niet echt in hem, dat mag je vast hebben Maar ik wilde in deze situatie uh, Schoon aangehouden Ik kom het transport heen deze kant op En dan ga ik jullie alvast bedanken voor het kijken ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Wat er gaat zijn met de ambulance, welke ambulance van Rotterdam. Dan weten jullie dat alvast. En uh, nou, tot dan. Doei!